Dit is een video die gaat over het nieuw aanmaken van een notitieblok in de OneNote app voor Windows 10. Wanneer je in uh, de OneNote app bent, dan heb je aan de linkerkant in beeld je overzicht met allerlei notitieblokken. En wanneer je daar een nieuwe aan wilt toevoegen, dan kies je onderaan voor plus notitieblok. In dit geval moet u een keuze maken tussen de twee accounts die op deze pc gekoppeld zijn aan OneNote. Ik kies hier voor mijn werkaccount en ik maak hier een testnotitieblok van. Op het moment dat ik klik op notitieblok maken, wordt dat notitieblok opgeslagen in mijn OneDrive voor bedrijven in de hoofdmap onderaan de rij met bestanden. Goed, ik heb nu een leeg notitieblok en in dat lege notitieblok zie je een sectie met de naam Nieuwe Sectie 1 en daarin een pagina die nog geen naam heeft. Wil ik die sectie een andere naam geven, dan kan ik daar met de rechtermuisknop op klikken en kies ik voor sectie naam wijzigen. Hier maak ik bijvoorbeeld de sectie Losse Notities van druk op enter en de naam is toegevoegd. Wil ik meer secties maken, dan klik ik hier onderaan die kolom met plus sectie. Bijvoorbeeld, ik wil ook een sectie met vergaderingen en ik wil ook een sectie met scholing. En zo kan ik in iedere sectie eindeloos veel pagina's toevoegen. Standaard wordt er één pagina toegevoegd, die heet naamloos op het moment dat je... Op die pagina een titel boven de lijn invult, zal die naam ook de paginanaam worden en die zal dan hier in de plaats van naamloos verschijnen. Zoals je hier ziet is dit nu de naam van de pagina geworden. Standaard wordt bij de pagina ook uh, de datum van vandaag en het tijdstip waarop die is aangemaakt wordt toegevoegd en dat is iets wat je niet kan wijzigen. Oké, okay, dat is eigenlijk de basis van het aanmaken van een notitieblok. Uh, ik heb laten zien hoe je een notitieblok maakt, hoe je dat een naam geeft, hoe je daarin secties maakt. En als je een pagina een naam wil geven, dan zet je dat boven de streep op de pagina.